Ik kan mijn werk zonder dat eigenlijk niet meer voorstellen. Het vertelt je heel veel over jezelf, waar je mee bezig bent, maar ook waar je qua op, op werkgebied op kan, kan scoren. Ik ben er wel heel erg blij mee dat, het, uh, dat wij van dit systeem gebruik mogen maken. We zijn hier nu bij de Nederlandse Loterij, de spelaanbieder van Kansspelen Nederland. Spellen als Staatsloterij, Lotto, Lucky Day, Toto, daarnaast ook nog Eurojackpot en Krasloten. En uh, dat faciliteren wij uh, het hele jaar door voor heel Nederland. In orde van grootte heb je het dan over miljoenen spelers. Over het PureCloud platform lopen op jaarbasis ongeveer 450.000 tot 500.000 calls die we daar doorheen zien stromen. In de drukste week in de afgelopen anderhalf jaar hebben we ongeveer 20.000 klanten gehad die in één week contact met ons proberen te zoeken. Ja, dan moet je je voorstellen dat je daarvoor 150.000 tot 200 collega's gedeeltelijk intern en een gedeelte extern aan de lijn hebt zitten. Op een normale werkdag uh, heb je zeker wel contact met, laten we zeggen, 150 klanten en, en via Pure, met PureCloud kan je heel snel schakelen. Ik werk er dagelijks mee. Uh, voor mijn Workforce Management functie, uh, daar haal ik al mijn data uit. Uh, we zijn bij Toto een zelfsturend team. Voordat je het team kan verbeteren moet je eerst naar je eigen uh, functioneren kijken. En nu hebben we dat in één oogopslag in PureCloud. Door uh, overzichten, tijdregistratie, waar ben je mee bezig geweest. En op het moment dat je dat zelf beheerst, dan kan je er ook anderen op aanspreken van hoe het eigenlijk zou moeten. Een van de innovaties die we gedaan hebben binnen dit platform is een actieve koppeling met ons klantsysteem. Salesforce is dat wat wij daarvoor gebruiken. Dit houdt concreet in dat wanneer er een speler van ons belt met de afdeling Toto, dat zij proactief worden voorzien van de informatie over de bellende klant die in deze beschikbaar is. Ja, dat zorgt er gewoon voor dat de medewerker eigenlijk met 1-0 staat wanneer hij het gesprek aangaat. Het is, het is veel makkelijker om mee te werken, uh, het is veel effectiever. Je hebt minder handelingen nodig om eigenlijk het gewenste resultaat te bereiken. Voor het functioneel beheer van het platform. Ja, ik kan het als secundaire functie erbij doen en dat zegt denk ik al een hele hoop over het gebruikersgemak. Het is voor mij een kinderspel om wanneer er een verstoring plaatsvindt, om daar meteen een meldtekst van te maken. En binnen no time is de klant proactief geïnformeerd en hoeft hij niet minutenlang te wachten om van een medewerker exact hetzelfde antwoord te krijgen. En bijna een maand tijd hebben we het platform volledig functioneel weten in te richten, aan weten te sluiten en live weten te gooien. En gebruiken het inmiddels dus uh, ja, dik anderhalf jaar met uh, uh, grote tevredenheid. Een van de zaken waartoe Genesis als leverancier van PureCloud ons ook toe in staat stelt, is de zekerheid hebben dat we bij een van de marktleiders in de wereld uh, ons telefoniesysteem hebben draaien met de bijbehorende service, dienstverlening en kwaliteiten die je daarbij hoort.